Luister, ik weet dat jullie me kunnen zien. Ik weet dat jullie me kunnen horen. En ik ga ervan uit dat jullie weten wat ik ga doen. Maar weten jullie ook waarom? Ik wil dit niet. Ik wil niet dat we overal en altijd worden bespied. Dat alles over iedereen wordt vastgelegd, opgeslagen en geanalyseerd. Dat onze rechten worden geschonden en dat we hier niets over horen totdat iemand hierover lekt.